Omdat zoveel mensen voor de intro hebben gevraagd. Yo, en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En vandaag zijn we terug op de Watercraft server. Jongens, de vorige video vonden jullie enorm tof. Ik maakte dit net na het uploaden van de vorige video. En ik zie al heel veel toffe comments. Dus dankjewel daarvoor. Vandaag beginnen we niet bij onze base. Maar ben ik hier op een nieuw plekje. Waar ik een klein projectje wil doen voor vandaag. Ik heb gevraagd aan Lucas X Spartan of, ik, of hij heel veel potions voor mij wil maken. En dat heeft hij gedaan. Zoals jullie zien. Heel veel weakness potions. En jullie zagen het ook De golden apples. Ik ga hier vandaag een enorm goedkope zombie villager um, farm ding maken. Heel goedkope villagers. Ik ga proberen zombie villagers te pakken en die te genezen. Die ga ik naar hier toe brengen. En zoals jullie al zien, hier heb ik de kleine, ja, hoe noemt dit, het, het skelet van de, build, van de building gezet. Maar voor we daarmee beginnen vraag ik aan jullie of jullie even een like willen achterlaten op deze video. 30 likes zou super awesome zijn. En als je niet bent bij de serie, check de vorige um, aflevering, de eerste episode. En dan gaan we van nu even beginnen met de aflevering. Een kleine 10 minuten later. Oké, okay, dit is het eerste design waar ik dus mee kom. Hier wil ik dus mijn uh, kleine opslag gaan maken. Voor de boeken. En ja, ik denk dat dit wel zeker een vet design is. Zeker de inkomhal. ziet er heel tof uit op deze manier. Natuurlijk, voor de buitenkant ga ik me nog niet te veel zorgen maken. Dat doe ik later wel. Ik wil er misschien zelf een berg overmaken. Ik zie wel hoe ik dit ga doen. Maar op dit moment vind ik dit enorm vet. Als je hier zo binnenkomt. Misschien ga ik dit zelf later veranderen door Sea Lanterns. Maar ik vind dat ook wel een vet effect. Ja, is, ik ben zeker heel blij met dit uh, design. Ik ga er zeker verder mee. Oké, okay, tot zover heb ik nu de deur. Het is dus hier, denk ik, aan om, om een metal deur uh, te zetten. Of gewoon uh, een portje tussen te doen. En over de gevangen... <laughs> En over de plek waar dat de filletjes um, zitten, ben ik nog niet zo uit. Want dan zou ik hier binnen, binnen ook zoiets moeten maken dat ze er niet uit kunnen. Oh, dat kan ik ook wel doen. Zo. Zoiets. En dan... Om de... Hier... En dit kunnen we wel doen en dan maken we dit nog eentje groter. Laat ik zeker achter wat jullie van dit design vinden, jongens. Laat uh, ook zeker achter als ik het anders moet doen of, of moet aanpassen. Dus kom zeker even ook met goede ideeën. Ik ben geen professionele bouwer. Ik probeer ook maar wat. Ik uh, pak ook maar wat van video's en ik uh, doe er mijn eigen ding mee. Maar ik, zie, ik vind dit er enorm vet uitzien. Dus dit ga ik proberen om over elke kant te doen. En ja, we zullen gaan naar uh, de eerste timelapse van uh, de serie. Welkom bij de eerste timelapse van deze serie. Ik probeer elke video één of twee timelapsen te doen. En in deze video zal het één timelapse zijn. En in deze timelapse wil ik even praten over de vorige stream en de video dat ik net heb geüpload. De vorige stream is zo goed ontvangen. De stream met bijna 300 views. Heeft meer dan 2500 kijktijdminuten. Dat is echt enorm veel. En ook zoveel mensen dat gemiddeld blijven kijken. De gemiddelde kijkers staat op 15 en dat is echt heel veel. 15 gemiddelde kijkers is echt enorm. En dank jullie wel, dat was echt heel tof. Kon ik goed gebruiken die boost. En ik denk dat ik die, die stream in een video wil zetten, de highlights, et cetera. Maar dat kost heel veel tijd, dus ik weet niet zeker of ik mij daaraan ga zetten. In ieder geval, als je dat wilt zien, laat het achter in de reacties. Dat is eigenlijk waar ik het wou over hebben, deze timelapse. Niet veel om te zeggen, gewoon bedankt voor de support. Show je support in de reacties, like de video, abonneer als je dat niet hebt gedaan. En check mijn Discord als je wilt meedoen met de serie. Want daar wordt toch et etc. uitgelegd hoe je kan meedoen. Voor jullie een paar minuten later en voor mij een dik half uur later. En dit is wat ik op dit moment heb. Ik ben op dit moment gestopt omdat ik uit uh, van grey concrete ben, dus dat moet ik gaan halen bij de base. Maar kijk eens even jongens, holy damn. Het is vet geworden, ik heb dit trouwens een beetje aangepast. Ik dacht uh, dat het een beetje saai was om zo'n 1 lange baard te helpen zoals ik hier nog heb. En ik dacht dat het wel leuker is om dit toe te voegen. Dus laat ik even jullie ideeën achter wat jullie hiervan vinden. Maar ik vind het enorm vet. Dus hier komen al mijn villagers. En ik denk om hier aan de achterkant een workstation te zetten. Maar dat zullen we wel zien als we dit um, villager proof gaan maken. Ik heb wat extra grey concrete gehaald. En ik heb het helemaal afgemaakt jongens. Dit is op dit moment... Oh, ik heb het niet helemaal afgemaakt. <laughs> ik zal dit nog even snel doen. En ondertussen zal ik nog even vertellen wat, wat mijn plan is voor de rest van deze aflevering. Wat ik wil doen in deze aflevering is nog één zombie villager vinden en die genezen. Dus daar moeten, moeten we even wachten tot het uh, nacht is. En ik wil ook nog even naar het shoppingdistrict gaan. Ik zal wat concrete en terracotta bijstokken. En een klein probleempje fixen. Want iemand heeft mijn kunstgras verpest. En uh, ja, dan moeten we toch even kijken wie dat heeft gedaan. En uh, ja. Hoe we dat oplossen. Maar eerst, vinden we eerst moeten we natuurlijk even een zombie villager vinden. En ik doe even al mijn spullen weg. En dan gaan we op pad. Als het natuurlijk nacht wordt. Nu dat toch nog even dag is. Jongens, laat achter wat ik kan doen om deze rare constructie die je nu hier ziet. Hoe dat ik dit kan verbergen of hoe ik dit mooi kan maken. Misschien nog een verdieping erop zetten. Uh, misschien het design van binnen een beetje meer naar buiten halen. Zodat de zijkanten... Um, helemaal mooi worden, of we kunnen hier natuurlijk een berg zetten. Ik zou het ook heel vet vinden om hier een kleine custom berg in te maken. Of, ja weet je, laat achter, wat doen we met dit, wat doen we hiermee en hoe gaan we dit mooi maken dat het uh, ja, er tof uitziet. In ieder geval, de binnenkant ziet er heel vet uit, ik ben heel trots hierop, het is uh, echt vet geworden. Dit wordt dus mijn grote villager hall en ja, dus als je kijkt hoeveel villagers ik hierin gaan stoppen, we moeten natuurlijk ook even kijken. Hoe we dit gaan doen met de, um, met de workstations en alle, alles nieuw. Misschien kunnen we er maar drie in krijgen in plaats van zes. We zien wel, in ieder geval, op dit moment ziet het er heel vet uit. En ja, ik ben heel blij met het design. Oké, okay, het ziet er nou uit dat het nacht aan het worden is. En uh, ja, nu was het tijd om ze te gaan zoeken. Ik, er zijn niet te veel mensen online, dus we kunnen zeker wel wat spawns verwachten. Oh, oké, okay, nee, dat is een normale zombie. Oké, okay. ik zie jullie als ik er eentje heb gevonden. Ja, dat is er een. Oké, okay, we hebben er eentje gevonden. Nu moet ik even alle zombies er rond uitschakelen en hopen dat ik niet de zombie villager heet. Die golden. Oké, okay, even. Blijf. Daar gaat niet van mijn Oké, okay, we hebben er eentje. Oké, okay. nu ga ik die lokken. Een weakness potion geven en dan een golden apple. Die zombie volgt mij ook. Oké, okay, ik moet echt even goed opletten met mijn arrow's. Ik hem niet. Dan moet hij hier binnenlopen. En ik denk dat ik dit even open ga laten. En hop. Je hebt Weakness potion. En de golden apple. En nu even wachten. Tot als die een filtje wordt. Maar dat is voor de volgende aflevering, jongens. Ah nee, wacht. Het probleem in het shopping district. Doen we volgende keer. Als je deze hele video hebt gekeken. Je bent echt een baas. Check de vorige video als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, tot de volgende keer, jongens. Like, zeker. Abonneer voor meer. En uh, ja, er komen heel veel toffe projecten aan. Dus ik, uh, ik zou zeker even liken. Van hem moet je liken, toch? Kijk. Mooi. Gaat mij heel veel mening geven. <laughs> Jongens, tot de volgende keer. Doei!